Ik ben Maarten Haijer, ik ben hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht en was tot voor kort directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ik hou me als wetenschapper bezig met de toekomst. Die toekomst die heeft een groot probleem, want de toekomst is inherent onvoorspelbaar. Toch moeten wetenschappers zich met die toekomst bezighouden, omdat die onzekerheden van de toekomst allerlei dingen onmogelijk maken. Investeerders willen duidelijkheid hebben over wat er mogelijk gaat gebeuren, anders durven ze hun geld ergens niet te allokeren. Bestuurders willen weten of ze een brug wel of niet moeten bouwen. Dus gaan we als wetenschapper toch proberen om die toekomst wetenschappelijk voorspelbaar te maken. Nou, daar zijn er twee smaken. De ene is de traditionele, cijfermatig. En die cijfermatige benadering die kijkt vaak terug. Die zegt... Vanaf 1900 tot 2015 is grosso modo dit de ontwikkeling geweest. Wij gaan ervan uit dat die ontwikkeling zich doortrekt. Dat is comfortabel. Alleen op het moment dat je denkt dat de tijd veranderen gaat, dat we iets radicaals meemaken, dan heb je minder aan deze benadering. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je zegt we moeten klimaatverandering tot, stand, tot staan brengen. In dat geval kan het verleden niet voorspellend zijn naar de toekomst. We moeten dus iets anders gaan doen. We gaan eigenlijk die tijd zelf een zetje geven. In dat geval moet je dan een andere benadering kiezen. We hebben de demografie. Dat is bij uitstek iets waarvan je zou zeggen... met een cijferreeks is het voorspelbaar. Maar toen deze zomer er de voorspellingen werden gedaan... demografisch waar Nederland aan toe ging... was er geen rekening gehouden met de vluchtelingenproblematiek. Die vanaf deze zomer opeens alle cijfers op zijn kop heeft gezet. Vandaar dat ik meer geloof in een benadering die meer ruimte geeft voor een verhalende benadering. En die verhalende benadering zit, stel dat, vragen centraal. En dan pak je een element uit de werkelijkheid die je al kent en ga je die eens radicaal doordenken. Stel dat de mens 120 jaar wordt. Stel dat de auto's inderdaad allemaal zelfrijdend worden. Wat voor uitdagingen heeft de toekomst dan? En ik denk dat met die benadering... Een beleidsmaker het meeste gediend is. Het beste met de onzekerheden die inherent zijn aan de toekomst om te gaan. En daar wil ik het in dit college met u verder over hebben. Laat ik het hebben met u over uh, verbeeldingen. Verbeeldingen klinkt wellicht voor de meeste mensen wat vaag, maar laten we niet vergeten dat verbeeldingen ook iets zijn waar economische toekomsten mee worden voorspeld. Jens Beckert, een uh, industrie socioloog uit Duitsland, zegt The dynamic of capitalism depends on the confidence in fictional expectations. Een voorbeeld. Toen de Griekse uh, crisis op zijn hoogtepunt was, zei Draghi, de president van de Europese Centrale Bank, I will do whatever it takes. En dat gaf vertrouwen terug aan de markt. Maar was dat nou een reële uitspraak die Draghi daar deed? Of was het eigenlijk precies die fictional expectation die de markt nodig had om weer te stabiliseren? Op die manier gaan we om met de angst voor de toekomst. Angst voor het onbekende, de angst voor de onzekerheid. Als er nou één domein is wat daar helemaal lastig in is, dan is dat het domein van de techniek. Als je terugkijkt naar onze toekomststudies vanaf 1970 tot nu... dan zie je eigenlijk dat die stelselmatig de techniek verkeerd hebben voorspeld. In weten is een science fiction film vaak nog een betere voorspeller... van technologische toekomsten dan het professionele toekomstonderzoek. Een mooi voorbeeld in dit verband... hoe lastig het is om techniek te voorspellen... is in dit plaatje weergegeven. Het is een vraag van een koning... Aan zijn ingenieurs, de slimste koppen van het land, om te verbeelden wat die spoorlijnen die in het landschap kwamen nou eigenlijk voor een potentie hadden. Alle mobiliteit was gebaseerd op paardentransport. Mensen die reden te paard, reden in een collège, de postkoets. En de enige manier waarop deze ingenieurs in die hele prille tijd van de spoorwegtechnologie konden nadenken over de toekomst, was die spoorlijn te verbinden met een paard. Het geeft aan dat we altijd het verleden, het bestaande, meedragen naar de toekomst. Want dat was natuurlijk het punt. Het paard had geen rol meer. De spoorlijnen en daarna de auto's namen die hele technologische toekomst over. Toch is het heel erg van belang om goed na te denken over die technologie in de toekomst. Dat is van belang vooral voor overheidsmanagers. Omdat... Wij niet alleen zijn in dat spel van de veranderende wereld. Wederom een historisch voorbeeld. In 1939 op de wereldtentoonstelling van New York stond een groot paviljoen, het Futurama. En dat Futurama werd bezocht door 20 miljoen mensen. En in dat Futurama kregen mensen de toekomst van 1960 voorgespiegeld. Als je goed kijkt op dat plaatje van het Futurama ziet u de letters GM staan. General Motors. Dat paviljoen was dus een verbeelding vanuit de auto-industrie van een toekomst. En de mensen laafden zich aan die toekomst, vonden het heerlijk in die toekomst te kunnen kijken. En als ze het paviljoen verlieten, kregen ze een pin voor op hun revers. I have seen the future. Maar het was natuurlijk niet de future. Het was de future van General Motors. Die een toekomst verbeelde die aan de ene kant voor de hand lag, die aantrekkelijk was voor mensen, maar die natuurlijk ook voor hen zelf een afzetmarkt genereren voor de nieuwe automobiel. En die werkelijkheid is eigenlijk toen gerealiseerd. Kunnen we nou nu ook weer nadenken over wie bezig zijn met het beheersen van onze toekomst? En kunnen we nadenken over wat de rol van de overheid zou moeten zijn om juist in dat spel zich te positioneren? Ik denk dat op dit moment de smart city een verbeelding is van de toekomst die heel erg dominant is in het bewustzijn van beleidsmakers, van de media, maar zeker ook van de industrie. De Smart City is eigenlijk de toepassing van de nieuwe ICT-technologie op het oude domein van de stad. Het is een idee dat de stad efficiënter kan, dat heel veel van de problemen van de stad kunnen worden opgelost... en het meest kenmerkend is natuurlijk het idee van de zelfrijdende auto. Maar ik vraag me altijd af, welk probleem lossen we nou precies op als wij de, zelfrij de auto zelfrijdend maken? Ik kan me voorstellen dat er allerlei belangrijke maatschappelijke vragen zijn die we willen adresseren. Maar het feit dat we dan niet zelf hoeven te sturen, dat vind ik niet een maatschappelijk probleem. Toch zie je dat zoiets als de zelfrijdende auto al heel snel wordt overgenomen als iets wat we van de over, vanuit de overheid moeten gaan stimuleren. Ik denk dat je dan eigenlijk een situatie hebt waarbij je de verbeelding die van anderen is over gaat nemen, gaat internaliseren en als overheid gaat zeggen, ik moet helpen die toekomst te realiseren. Dat zou ik eigenlijk een gemiste kans vinden, want er is een alternatief. In mijn idee is het juist rond die smart technologie nu zo dat we een beetje in het gevaar lopen, dat we in de ban zijn van die nieuwe gadgets, die nieuwe likable technologies als zelfrijdende auto's, de 3D-printer, of ook de toepassingen van robots in de zorg. Tegelijkertijd denk ik dat die smart technologie heel veel voor ons kan betekenen. Dus mijn idee over die verhalende toepassing zou zijn van wat voor een toekomst kunnen wij nou voorstelbaar maken, met wetende wat die smart technologie allemaal kan, die ons eigenlijk veel meer Laat zien wat die technologie kan betekenen voor de vraagstukken die wij vanuit het openbaar bestuur of vanuit de samenleving opgelost willen zien. Je zou kunnen zeggen, de smart city is net zoiets als in het Futurama een toekomstverbeeld over de stad, waarbij bij het Futurama de auto een hele centrale rol kreeg toebedeeld. In de smart city zie je ook bepaalde toepassingen van die technologie die nu vanuit het heden aan ons worden aangeleverd een wat-if zou zijn van stel nu dat we deze technologie nemen, wat zouden we daarmee kunnen doen? Bijvoorbeeld, kunnen we zorgen dat de low-carbon future met dezelfde uh, geëidende technologie wordt gerealiseerd? Kunnen we de sociale ongelijkheid in de stad verminderen? Kunnen we zorgen dat mensen dichterbij wonen en werken terechtkomen? Dat het, uh, het werken wellicht een ander karakter krijgt, doordat we niet altijd ergens meer heen hoeven? Het zijn allemaal voorbeelden waarbij eigenlijk het publiek opdrachtgeverschop centraal komt te staan. De overheid denkt vanuit de normativiteit over wat hij wil van een technologie. En er ontstaat weer een nieuwe relatie waarbij de overheid veel meer een vragende partij is en aanbieders zich moeten richten naar die publieke problemen. Dat is denk ik een andere manier van werken. Wat moeten we nu in conclusie denken over toekomstonderzoek? Allereerst is het natuurlijk altijd een goed idee om wat wetenschappers noemen te trianguleren. Dus niet één benadering te volgen, maar te proberen verschillende benaderingen bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld een meer formeel wetenschappelijke benadering, maar ook eentje waar je de geesteswetenschappers uh, serieus neemt. Uh, op het gebied van de smart technologie vind ik bijvoorbeeld het boek De Circle van David Eggers een heel interessante roman met een... Spannende, what if, over wat de toepassingen van smart technologieën met zich mee zouden kunnen gaan brengen. Als je dat trianguleert, dan cancel je dus de onzekerheden van de verschillende domeinen tegen elkaar uit. En dan krijg je toch wat meer zekerheid. Een tweede benadering is dat je niet alles tot het einde toe wil doorplannen. In Nederland hebben we die neiging heel erg sterk. Om aan het begin van het proces alles te willen weten tot het einde. Dat past eigenlijk niet bij een tijd die zo onzeker is als de onze. En wellicht is het dan beter om te durven een eerste stap al te zetten... en voortdurend goed te kijken wat er dan gebeurt... zodat je je koers een beetje kan verleggen... zonder dat je overigens je doel aanpast. En de derde wat ik in dit college heb behandeld... is natuurlijk die verhalende benadering. Dat we proberen niet de cijfers altijd centraal te stellen... die ons dus in sommige domeinen nu wat minder kunnen vertellen... maar juist die what-ifs. En als je die combineert met je normatieve doelen, dan denk ik dat je ook als overheid heel goed toekomstgericht beleidswerk kan verrichten. Kortom, de toekomst hoeft ons niet te overkomen. Als we op deze manier onszelf en onze eigen doelen ook een rol geven, dan is die toekomst ook ten dele maakbaar. De Italiaanse toekomstonderzoeker Roberto Poli heeft het mooi geformuleerd. The future is the consequence of what we do now.